Iedereen die een officiële lening sluit wordt geregistreerd bij het bureau kredietregistratie, het BKR in Tiel. Van meer dan 11 miljoen mensen, bijna alle volwassenen in Nederland, zijn de leningen bekend. En dat zijn 24 miljoen overeenkomsten, hypotheken, afbetalingsregelingen, leningen bij webwinkels, kredietlimieten op betaalrekening, creditcards of gsm-abonnementen. De leningen en het betaalgedrag worden door de deelnemende geldverstrekkers aan het BKR gemeld. Per jaar vragen deze bedrijven meer dan 21 miljoen keer om informatie. 60.000 keer per dag, 7 dagen per week. Alle mensen met een lening hebben een BKR-score. Daaraan kunnen kredietverstrekkers zien hoeveel verschillende kredieten iemand heeft en of hij netjes afbetaalt. Het BKR geeft informatie waarmee kredietverstrekkers zichzelf beschermen tegen het risico van wanbetaling. Als een lening wordt geweigerd, worden mensen natuurlijk ook tegen zichzelf in bescherming genomen. Iedereen heeft toegang tot zijn eigen BKR-gegevens. Bij alle banken liggen aanvraagformulieren. Voor 4,50 euro heb je binnen een week een overzicht van jouw schulden in huis.